Simon-Kobersstraat 154. Ik weet nog goed dat dit uh, gekocht werd. Het was een, uh, een klein huisje met een, uh, een aanbouwtje eraan. Uh, huidige eigenaren hebben het helemaal verbouwd. De aanbouw eraf gehaald, nieuwe aanbouw eraan gezet. Uh, waardoor ja, gewoon een mooi groot huis is ontstaan. Wat je net al zagen we zithoek, nou, uiteraard de eethoek. Ik sta nu in de keuken. Aansluitend aan de keuken hebben we nog de bijkeuken met badkamer. Boven vier ruime slaapkamers, dat is ontstaan door de opbouw. Ja, en het verrassende hier vind ik zelf wel dat het een ontzettend diepe tuin heeft. Uh, Ava-water. Uh, dat vind je niet zoveel in werf. Hier zie je ziet dus die aanbouw met, met een kapopbouw. Uh, daardoor zijn dus ook vier slaapkamers ontstaan. Grote houten schuur. Ja En wie wil dit nou niet? wonen aan vaarwater. Je hebt een lekker breed perceel waardoor je uh, gewoon een schuit kwijt kunt. De sloot achter de Simokomastraat uh, loopt op een gegeven moment dood bij, bij, de, uh, bij het Kagebors. En halverwege kun je onder de Zilverenbrug door uh, richting het geliefde vaarwater van ons West-Friesland. kun je prachtig varen naar Medemblik, en Enkhuizen. En het mooie is ook, doordat ze die aanbouw er in eerste instantie af hebben gehaald en dus een nieuwe aanbouw aan hebben gezet, is dat de aanbouw die versprong eigenlijk een stukje, waardoor je niet goed over een pad naar achter kon komen. En nu is dat wel mogelijk. Je kunt gewoon parkeren hier op eigen erf uh, en uiteraard langs de weg. Ja, het prettige van dit stukje Simonkomenstraat vind ik zelf eigenlijk ook wel, dat je... Uh, hier een speeltuintje hebt. Zoals deze eigenaar hebben ook een paar kinderen. Ja, die kun je gewoon over het trottoir hier naar een grote speeltuin laten gaan. Dit uh, was Robert-Jan weer, weer. Grote nieuweboe uh, Het is een sneak preview. Dus de woning is nog niet te vinden op Funda. komt die eerdaags wel op, maar je kunt er dus weer als een van de eerste bij zijn. Neem gewoon contact met ons op 0228-520-520 of 0227-54-5755.